Ik ga nooit kwaad om eens even een controle te doen. Ja die gaat vandoor. Incident met vuurwapens dus hier. Uh, ja er wordt schoten C schoten los. Ik wil dat PC tegen, kan ik hem aanhouden. Ja, handen omhoog! Leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is g 5 Duval More. Dit is Kim. En vandaag ga ik op pad met Kim met de Turan 2016. Uh, ja, de vorige keer veel commotie om Kim. Oh, is het nu het einde van Wim? En waar is Wim? En help. En de hele wereld ging dood. Maar Kim en Wim kunnen gewoon, zeg maar, beide op mijn kanaal shinen. Het enige is dat als, als ik met Kim speel, kan Wim niet tevoorschijn komen. En als ik met Wim schil speel kan kim of uh, ja kan kim niet de gaan komen ze kunnen nooit als partners uh, samen gaan nu begreep ik van iemand dat dat in principe wel kan maar um, ja hoe precies en hij zei ook al hij of zij ik weet niet precies zei ook al van uh, ja maar dan, dan gaan ze waarschijnlijk de politie uh, neerschieten en zo maar ik heb nog nooit gezien dat je met een eup p ook door twee uh, keer kon uh, spelen uh, dus uh, ik ga er niet vanuit eigenlijk Nou, voor de rest geen bijzonderheden voor deze dienst uh, we gaan even links mee met het witte bolletje wat daar onze aandacht trekt en waarom weet ik ook niet maar hij trekt mijn aandacht en uh, uh, niet aan het appen De uh, eigenaar van een voertuig uh, heeft geen rijbewijs of uh, expire, uh, verlopen rijbewijs. Maar goed, we weten natuurlijk niet of hij ook de eigenaar is van het voertuig. Hallo. Hello. Heeft u voor mij een, uh, een uh, rijbewijs? Hello. Steven Fox, Steven Fork Momentor. trekken hem even na. Nou kan ik hem uit dat hij maar een verlopen rijbewijs heeft. Dat betekent dat niet verder mag rijden. Of voor mij uh, krijgt hij in ieder geval een uh, bekeuring. Uh, Expired license. Daarbij als je geen beginnen bestuurder, mag u uitstappen ondertussen. Of krijg ik de bekeuring mag u inmiddels al uitstappen. Dat betekent ook dat hem niet meer verder mag rijden. Dat gaan we dus ook niet doen. Hij kan hier ook niet blijven staan, maar kan hem wel even op de stoep zetten. En dan moet u zorgen dat de auto hier weg wordt gehaald, bijvoorbeeld met een vriend of een vriendin of een ouder die wel mag rijden. Ja? Dus ik zet hem op de stoep voor je. Bekeuring voor uh, rijden met een uh, verlopen rijbewijs. Uh, Stalend systeem. Deur dicht, uit op slot. En dan wens ik u nog een fijne dag verder. zijn opgefokt standje hier aan het autotje voor ons dus we gaan eens kijken wat daar allemaal mee aan de hand is ik voor de voor hij zit maar te schudden en met zijn handen bezig te zijn ik kan altijd eens vragen wat hij nou uh, yeah, allemaal allemaal de bedoeling is van het geschreeuw van het getoet door noem maar op ik weet niet of hij net toeterde op mij, dat heb ik even gemist. Uh, maar het kan nooit kwal om eens even algemene een controle te doen. Ja, die gaat er vandoor. zij? Oh, 12 achtervolging, negeren of uh, wegrijden bij stopteken. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Uitstappen, kom. Helemaal het geworden. Ik wil het gewoon even algemene controleren. Oké. Okay. Die is waarschijnlijk onder, indruk van onder invloed van drugs. Hé, hey, heb jij drugs gehad? Waarom zou ik drugs gebruiken? Nou, in ieder geval heeft hele snelle ogen, ogenbewegingen. Eye movement. Het houdt in tot die echt gewoon van links naar rechts uh, met zijn ogen gaat. Uh, nou, daar even op mijn kat voor de deur was aan het uh, miauwen, maar dat is zo te zien die kat daar. Ah, oh, oké, okay. dat gaat een beetje een beetje fout. Hallo, nee, oh, what the fuck? Nee, nee, hallo, Godmod, uh, Godmod, Godmart. Hallo, helemaal gek geworden. Oké, okay, die heeft geen drugs gebruikt, alcohol kan natuurlijk wel nog. Ja daar ging iets helemaal niet helemaal lekker met dat uh, stop de pet. Maar dan gaan we gewoon teleporteren. Godmode staat wel uit. En we gaan naar mijn Toeran, kijk eens. Alles is hier weg. De collega staat er wel nog. En dan uh, zijn we weer inzetbaar. Incident met vuurwapens is dus hier uh, ja dat wordt schoten zee uh, schoten gelost Stop ik even, want ik dacht dat het schot op mij nee oké okay. Knieën, handen omhoog! Hey. Ga niet verder schieten jongen. Kom op. Zo, Een C -schot gelost. Uh, is gelost, eenheidjes erbij zijn wel gewenst. Oké, okay, ben aangehouden. Gewonden gaan zich uiteraard melden bij mij. En no. inderdaad, we dachten dat het er ging gebeuren. Nou, het transportje deze kant op vuur in beslag genomen voor de rest. Ja. Ga je viereren? nog meer dingen bij je voordat je meegaat met mijn collega. Dat uh, is Matt bij. Hij is er 2000, dus hij is minderjarig. Uh, Zegt goed nee. Nee, niet meer, maar... Oké, okay. doei. Je gaat uh, met mijn collega mee meteen door naar het ziekenhuis, denk ik zo. Want uh, ik heb een paar keer omgeschoten. Ik trouwens, even kijken. Hè. Nee, ik niet opgeslagen. Zo, nu kunnen we in ieder geval switchen tussen politie, gewoon en kogelwerend. Oké, okay, we zijn maar gezetbaar en we gaan van fietspad af. Ik krijg meteen... Ik weet niet precies wat dat betekent. Uh, een hond geloof ik en visje ik weet niet of het een overlaten is of gevaarlijk dat die mensen aanvalt in ieder geval even gezien tot het toch een prio 2 is uh, oh. ja dan maar even een beetje snelheid erop gooien dat is geen hond uh, hoe ga ik dat aanpakken dat is zeker geen hond Dat beest wil mij dood hebben, dus we sfeer. Ik, voila. Als ik uitstap, ben ik dood. Ja. Oh. Vriend, rot op. Ik krijg gewoon aan hoor. Nee, maar, wat moet je nou met dat beet? Rik daar nou over een vogel heen. eh eh ja ik ga je deze naar broer wacht <laughs> even wacht wat is hij nou oh, hij komt broer ik moet je aanhouden ja kom ja kom kom ik wil dat beestje deze kan ik hem aanhouden ja, handen omhoog. Oh god. Oh, oh, oh. Hey. Hey vriend. <laughs> What the fuck. Dat ding gaat hier omhoog springen, wette. Ja, hoe moet ik dat beest aanhouden? Uh, ah, wacht. Um, um, ik kon geloof ik een animal... Uh, Wat Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. En nu ga ik hem pakken ook, hè. Nu, nu, nu schiet ik hem kapot. Ik hou van dieren, maar hij... Uh, hij was niet zo waardig. Oké. Okay. Ik wilde een... Ctrl-H wilde ik een... Uh, ...een uh, dierenarts vragen, want ik weet dat bij dit soort meldingen je soms een dierenarts kon uh, opvragen. Alleen... Uh, ...mijn uh, kleine grote knuffelbeer uh, ...of ik... Uh, ...ging toen opeens mijn... ...voertuig... Uh, ...fouilleren... ...of... Ja, ...ja, een beetje voertuig doorzoeken, werd gedaan bij mijn eigen auto. Waardoor ik opeens naast de kofferbak stond, of achter de kofferbak... ...en ik voor elkaar kreeg om daar iets... Uh, ...oh ja, om te worden gebeten. En nu gewoon... ...prio 1 toeters en bellen... ...daar naartoe. Want dat beest... ...dat snapt toch niet dat ik... Uh, ...dat sirenes voor hem zijn. Überhaupt wat sirenes zijn... Kom maar op, bitch. Oh. Ja, nu zet hij er wel aan lopen, hè. Ah, daar ben je toch. Moet dan moe zo, niks gebeurd, hij was opeens weg en ja, alles veilig niet huilen ik, ik, nee hij was stout toch, hij heeft Kim vermoord eigenlijk moet Kim nu gewoon weg blijven maar ja, goed, Wim is ook 500 keer dood gegaan inmiddels, want ik kan er echt gewoon niks van met Wim, want ik weet nog in het begin tot ik zei van, moet ik doen tot als Wim dood gaat tot ik een heel nieuw character moet maken of dat Wim gewoon terug mag komen. En uh, toen uh, mocht Wim geloof ik wel gewoon terugkomen. Dus dat hebben we toen ook uh, maar zo gedaan. Ik ga het volgende kenteken voor 12.01. We een International Airport. Achtervolging, uh, negeren stopteken en uitstappen vriend. Don't fuck with Kim, hè? Ik ben aangehouden. Goed zo. niet de andere verplicht. Ik ben recht op advocaat. Ja? 12.02 OC. We komen dan. Ja blijven. Kom op. Ai. Eén collega vraagt om wat assistentie. dit. Vriend. Wat bestieelt jou dan? Ai. 12.05. Ik ben onderweg. Ja map. Pot non de hé. Hé hey. hey, vriend. Die zet gewoon om rennen joh. Ik ben aangehouden. Hoi, hey, hier heb je hem. Laat op, dit is uh, eentje die zich verzet. Nu niet meer, mooi. Achter oh, er zat nog iemand in de auto. Ik kan me niet voorstellen dat die iets. Uh, ja weet je, vaak als de bestuurder ervoor kiest om er vandoor te gaan, betekent dat niet dat die bijrijder dat wilt. Maar het kan net zo goed zijn dat die bijrijder zegt, rijden rijden, rijden, ik word nog gezocht ofzo. Dus dat gaan we wel even controleren natuurlijk. Hallo. Uh, 1812 2000. Het is wel een minderjarig. Goed. Uh, volg je weg. Maar uh, je mag sowieso uitstappen. Deze auto gaat niet verder rijden. Die was niet verzekerd en die uh, ja. Hij ging er vandoor. Ben je nou dood? Ja, jullie hebben hier een slachtoffer. Oké, okay. hem negeren we eerder, gewoon. 12.01, dat is 1201 12.01. 1, uh -oh. Lincoln, 18, we have een traffic alert for een drive-by attack. Even zien hoe we hem gaan treffen. Ik heb hier wel een opritje snelweg die ik. Uh, en hij is van de snelweg afgekomen zo te zien. Hij of zij. Treft een voertuig die uh, um, is betrokken bij een drive-by. CBTGV wordt gestart op het moment dat collega's ter plaatse komen. Ik sta niet helemaal lekker voor ze. Handen omhoog. Op knieën. Hey, handen omhoog toch. vriend ik zweer bijna allemaal doen joh veel collega hallo overige zittende, maak jezelf bekend voertuig wordt benaderd Voertuig vrij, wapens bergen, kofferbak kunnen we toch niet openen. En taken takelwagen deze kant op. En uh, wordt de oprit meteen weer vrijgemaakt. Takenwagen is er, wij meteen door, prio 1. die toerang gaat wel erg snel opeens. Ik ben er me niet meer van bewust. Maar ik reed daar 100. Ja het mag wel. Maar als je op snelweg 100 mag. Of 130. En ik reed 150. Of 59. 59 dan zit we nog niet over die uh, brancherustlijnen. Van 40 kilometer boven de toegestaande snelheid. Maar hier moet ik dat eigenlijk. Maar daar let ik dan maar niet op. Want ik vind het. Kijk als je hier 50 mag. Dan rijd ik nu. De, to, de snelheid die is toegestaan. Maar dat vind ik te langzaam. Ja, nu de snelheid eruit tot 20. En dat vind ik helemaal te langzaam want dan sta je in dit spel bijna stil. Dus ja daar, daar, Daar, ja. Daar let ik niet zo op, want 70 voelt gewoon als 20 in het echt. Of ja hier dan. Goed, And... Rijt alsjeblieft, 1. Kut! vuurlijnen vuurlijnen kunnen we niet doen wat fuck Zo. je kunt je het wel schieten, kunt je Nee, collega, hallo. Ga nu niet meteen weer... Maar... Oeh, dat scheelt niet veel. Ga nu niet meteen weer weg. Ik heb net je leven gered. <lacht> Mooie Audi. Mooie Audi. RS7. Oh, netjes. Oh, netjes. Uh, ik ben geloof ik ook beschoten. Oké, okay, uh, iets uh, crashte. In ieder geval de ambulance komt geloof ik wel nog voor hem. En dan uh, zie ik jullie zo meteen weer. Zo, en we terug. En we zetten hem hier neer. En uh, gezien het tijdstip et cetera, uh, ja, ga ik de sleutels overgeven aan iemand van de nachtdienst die hem wilt gebruiken. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken, omdat jullie een leuke video vonden. Uh, weer eens wat korter, maar goed. Je gaat toch zien, na uh, 20 minuten, lang genoeg denk ik zo. Dus uh, ik zou zeggen, tot over twee dagen. Uh, nadenken, nadenken, nadenken. Ik geloof een roleplay video. Uh, tot dan in ieder geval, doei.